De derde spreker is Ronald Smit van de gemeente Hollands Kroon, die schrapte zo ongeveer alle managementlagen binnen zijn gemeente en zorgde dat de ambtenaren weer zelf aan het stuur kwamen te zitten. Dat ging niet zonder hobbels, dat ging niet alleen maar met de wind in de rug, maar hoe dat ging en hoe het tot het succes kwam, komt hij vertellen op 21 september in de Mediacentrale in Groningen.